Bij Voice hebben we tegenwoordig een alles-in-één pakket. En dat is een pakket waarmee je als ondernemer precies weet waar je aan toe bent. Bijvoorbeeld Net als bij Netflix of bij Spotify. Uh, in het alles-in-één pakket zit onbeperkt bellen. Dus kun je binnen Nederland onbeperkt bellen uh, naar vast en mobiel. En dat via een app op je smartphone, een app op je computer of via gewoon een vaste telefoon op je kantoor. Uh, verder zitten in het alles-in-één pakket alle mogelijkheden die je in je online telefoniecentrale Freedom hebt. Dat zijn bijvoorbeeld openingstijden en meldingen en keuzemenu's en wachtrijen en webhooks en telefonisch vergaderen. En ga zo maar door. Je kunt alles gewoon gebruiken. En dat allemaal, alles tezamen, voor maar 18 euro per gebruiker per maand.